Wat is dit nou, wat zij wat ruurt nou, wat is dit beneden, stel het. Uh, een mat, waar ja? uh, je zonder touw hoeft te klimmen. Oké, okay. ga je dat een keertje proberen? Ik weet ik niet, Nee? ik weet niet of het mag. We gaan het even uitvragen hè, soms ja. uh, moet je even kijken wat, uh, wat er mag en dan kan ja. er heel veel hè. Ja. Hé hey, Ismaël, ga jij even omhoog uh, zo meteen? Ja zeg. Ja hè, ga je door het dak of uh, hou je het gewoon een beetje nee. rustig? Ja? Ja, Lady, wat vind je? Zijn er bepaalde dingen die je, die je moeilijk vond om te doen? Nou, als je zeg maar je linkerhand daar en je rechterhand komt daar en je voet moet hier. Ja? Dat wordt heel moeilijk, want dan heb je minder grip op je rechterhand. En heb je, heb je had je zoiets van, oei, ik vind het toch wel een beetje spannend, een beetje eng de vorige keer? Uh, de eerste keer toen ik het keer En hoe ben je, je eroverheen gekomen? Want nu vind je het niet meer eng. Nee, uh, want. De tweede keer ging we nog een keer klimmen en toen ging de buurt me weer helpen met de knop en zo. Dus ik was helemaal voorbereid. Ja. Dus ik kon niet meer bang zijn en toen ging ik gewoon ook helemaal. Nice. En hier zit een klein beetje een lesje in. Hè? Als, je, als je bedenkt de eerste keer en de tweede keer, wat heb je dan geleerd over, over dingen die moeilijk zijn? Doorzetten. Doorzetten en. en uh, ja, vragen om tips. Van... Kijk. Oh. je Weet je, je hoeft helemaal niet. Het is best wel stoer om juist te vragen om tips, hè? Ja. Want de ik kennis groeien. hè? Ja. ja nee, je kan wel eens lopen doen en zeggen van, ah joh, whatever. Maar als je dingen vraagt gewoon, dan kom je een heel okay. end. Ja. Ja. ja. Nice. Ja, goed, ja echt wel. de ja. coach hier. Ja, absoluut.